Mijn droom voor de toekomst is dat iedereen op de wereld gelijke kansen krijgt. En dat het niet uitmaakt van waar je komt of hoeveel geld je hebt. Want sommige arme mensen zijn namelijk heel slim en kunnen echt wel een verschil voor de wereld maken. Alleen dat kunnen ze nu niet omdat ze daar geen gereedschap voor hebben.